Yo Hey yo, was up allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlogboek. En het is zondag en gisteren heb ik niet geüpload. En holy shit, wat viel er veel druk van me af. Ik heb natuurlijk vrijdag het besluit genomen om niet dagelijks meer door te gaan. En ik vind het een goed besluit. Het idee was om zaterdag dan te gaan uploaden. Maar omdat ik voor vandaag eigenlijk al plannen had, dacht ik, weet je wat, ik doe het gewoon niet morgen, maar zondag. Dus ja, het plan was vandaag om Truth to Dare te doen. Alleen, nu heb ik eigenlijk amper Truth to Dare's gekregen. Er waren een paar ingestuurd. Er waren een paar. Maar Truth or There is ingestuurd. Eh, deze waren best wel bijzonder. En eh, wil ik eigenlijk ook nog wel een andere keertje doen. Maar niet deze video. Ik wil er wel eventjes eentje voorlezen. Want die is wel een beetje apart. Hier komt die. Trut or Ooit een rauw ei gegeten met poedersuiker. Nu weet ik niet zeker of dit nou een dare is of een truth. Want nee, dit heb ik nog nooit gedaan. Nee, dit ben ik ook niet van plan. Als je me wil zien gaan kotsen, dan moet je dat ook vooral niet nog een keer zeggen. Wil ik namelijk niet. Ga, dat soort dingen ga ik niet proberen. Ik hou het leuk en beschaafd, oké? Okay? Maar ja, omdat ik nu dus niet elke dag meer hoef te uploaden, heb ik wat meer tijd om truth of dares ook echt te gaan doen. En als je zegt van, ga in het centrum naast iemand zitten, pak diegene zijn hand en dat soort dingen. Daar heb ik nu tijd voor om op zaterdag dat soort dingen te filmen. Dus van naar deze kortere video Want ik wil namelijk aan jullie echt de truth to theirs vragen En truth kan ik natuurlijk gewoon lekker beantwoorden hier En theirs ja die moet ik gewoon doen Nogmaals ik ga niet alles doen Maar ik wil wel zoveel mogelijk doen Ik denk namelijk dat dit een heel leuk concept is Zo kunnen jullie mij beter leren kennen met de truths En zo kunnen jullie mij voor gek zetten met de theirs Dus ja naast dat morgen komt er natuurlijk ook weer een video Want morgen is het maandag En daarna gaan we gewoon kijken hoe het doorgaat en doorgaat En dat zien we dan wel maar zet dus even al je True Zunders even hier beneden. Je mag er 10 doen. Je mag er ook eentje doen. En je mag er zelfs 70 doen. Ik zweer het, het mag allemaal. Dus ja, dat is het dan voor vandaag. En volgende week, ja, dat wordt dan... Uh... Bijzonder. Ik wil jullie nog wel bedanken voor de goede steun en comments onder mijn laatste video. Het heeft mij echt wel geholpen en ik vind het heel fijn dat jullie ook zo actief dan willen reageren. Dus thank jullie. En dan valt er natuurlijk nog maar één ding te zeggen en dat is... Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.